Een beetje racisme, maar ja, dat is, dat is zo. Beetje. Maar dat is, dat is normaal. Allee, dat is niet ja. normaal, maar ik bedoel, dat is, ja. dat is niks nieuw. Als ik naar Molen kom, ik voel mij thuis. Echt thuis? Ja, echt thuis. Winkeltjes daar. Afrikaanse Afrikaan buurt daar, Marokkaanse buurt daar. Ik denk heel dichtbij, in uh, Kapellen is er een asielzoekerscentrum, maar ik zelf persoonlijk heb daar niet echt veel last van. Um, daarnaast denk ik dat in Kapellen uh, alles vrij goed geregeld is. Het is een heel uh, rustig dorp, een vriendelijk dorp. Turnout is gewoon nog zo wit. En ik vind het eigenlijk spijtig, want zo kom je niet in aanraking met andere culturen en zo. Ringo, make Ik een foto trekken van een gebouw. Er staat een gast aan de overkant. en Waarschijnlijk dacht hij dat ik een foto van hem aan het trekken was. En voordat ik het wist, was hij overgestoken. heeft Hij mij gewoon haikik ta tegen mijn kaak gegeven. De camera had bijna uit de handgeval nog kunnen pakken. En toen is hij weggegaan en dan riep hij nog zo dingen van... Ga terug naar uw land of... Ik weet niet meer. Het was iets in die aard. En toen was ik ook echt gechoqueerd. Echt gewoon, hè? Echt gewoon, dik. Ja, blijft weg van ons land. En, en die, die opmerkingen die. Ja. Ja, dat zo. Alle da Allee, vaak wordt gezegd. Ja, maar hoe lang is dat al bezig? <lacht> <lacht> ik vind dat zelfs grappig. Allee, ik weet zo niet meer hoe ik moet reageren daarop. Ik weet dat niet. Want sommigen zeggen ook je moet negeren, anderen zeggen je moet erop ingaan. Maar... Soms beetje, we zijn moe. <laughs> we zijn moe, denk ik. Dat is echt gewoon van ja, oké. Okay. Je hebt gezegd wat je wou zeggen, bent je blij? Oké. Okay. Het raakt ons niet meer. Snapte. Dat is echt zo, een oor, één het andere weer uit. Maar ja, als, als, als, als mensen van hogere functies dat gaan beginnen doen, ja, dan. dan... Mm -hmm. Dan is dat wel, dat is anders. Snap je? Ik ben dat gewoon geworden. En ik, zoals ik de rest ook had gezegd, dat is een bepaalde groep mensen die dat iedere keer zegt. Een beetje kansarmen, niet die armen. Uh, niet, al, al, niet allemaal natuurlijk, hè. zeker niet. Een beetje die zelf problemen hebben gehad vroeger. Die zelf um, ja, van leefloon leven en zo, En die denken dat we dan hun werk en hun geld afpakken, en die zelf ook niet aan werk geraken. Ja, die dan denken dat wij hun werk pakken. Terwijl ze misschien zichzelf misschien een keer in vraag moeten stellen of... Allee, ja, waarom dan ze niet aangenomen worden en, in plaats van onze schuld te geven, maar ja. Wat mij meer stoort is dat wij hier heel racistische ideeën gaan verspreiden. Gelijk dat het normaal is. Gelijk dat, dat normaal is. Ja, uh, zij komen hier in ons land. Oké, okay, wel eens ons land. Dat is al een grote vraag. Ik durf te wedden dat het grootste deel van België, van de bevolking in België, niet eens 100 Belgisch. is. Ik ben ook niet 100% Belg. Ik ben een Italiaan en ik ben li liever met alle Italianen samen. Snap je me? Ja, ik ga daar niet specifiek op in. In België zetten zo, dat is zo iets vies op iemand iets plakken. Ik ga niet oordelen. Maar als je racist bent en haalt dingen ja, zonder de Italianen was er geen dingen van de mijne. Snap je me? Dat is toch een mooi verhaal. Ja, dat is, dat is in die mannen zijn land, hè. Ik begrijp dat, allez, ik begrijp dat. Dat is een groot woord ervoor, maar... Gelijk Fabio zegt, laat die doen. Hè. Die mag racist zijn. Die mag dat. Wow. Die mag dat. Voor mij maakt dat niet uit. Maar waarom? Oh, dat waarom is hij een racist? Waarom? Wat is de reden? Zonder Turk heeft, had je geen kebab. Heeft, heeft iemand u iets aangedaan? Die van een andere nationaliteit was. Allee, dat moet toch een reden hebben? Hè? Als hij geen reden heeft, dan is dat wel erg. Dan heeft die persoon wel een. Ja, een ziekte of zo. Get up. Nee. In Brussel merk ik dat iets harder dan in Antwerpen, maar in Antwerpen is dat probleem ook. De mannen die vlaten en zo naar de meisjes of zo, hier gebeurt dat echt vaker. En daar word ik echt agressief van. Twee Turks of Marokkaans, sorry, ik ken echt verschil niet, um, van die gasten en die zaten daar gewoon opeens. Ja, te kijken naar ons, steeds dingen te roepen. En uiteindelijk kwam er een zo aan mijn been. En ja, toen, uh, toen was het wel een beetje van, ja, dat moet ik echt niet weten. Ik heb een stamp teruggegeven, maar ik heb er ook al meegemaakt dat ze er foto's hadden te trekken, dat ik zoiets had van... Hé, hey, zou va, een beetje? En als ze ons achtervolgen en doen, dan heb ik zoiets van, ja... Ik zou ook gewoon het heel tof vinden dat ze... Het mij niet meer lastig zouden vallen op straat. Ik weet niet, ik kan... De laatste tijd ben ik zelfs begonnen om gewoon terug te roepen als ze dat doen, omdat ik dat gewoon zo onrespectvol vind. Ze zijn daar betere keer iedereen die dat doet, een keer zeggen: Hé, hey, ça va, zo krap pakken of zo, ja, kun je niet. ik dat gewoon like een keuze zeg maar van de slechte weg, zodat we niet bang moeten zijn van die mensen, want eigenlijk zijn er wel goede mensen bij maar... Om een duur weet je niet meer wie dat de goede mensen zijn. Als mannen al gewoon collectief zouden kunnen erkennen dat er heel veel van die mannen zijn die, die vrouwen onrespectvol behandelen, uh, dan zou ik me al heel wat minder kwaad voelen. Overal heb je rotte appels. Begrijp je? Niet elke boom heeft mooie appels. Elke boom heeft rotte appels. Er zijn er een paar. Oké, okay, dat begrijp ik. Maar. En die zeggen dat al die mensen die hier toekomen zo perfecte, goede wezens zijn, die allemaal hoge studies hebben. Allee, dat, is ook gewoon een, een... dat zijn ook gewoon mensen die goede dingen en slechte dingen hebben. En het, is gewoon... het zijn gewoon mensen. Ja, het is die zijn echt gewoon zoals ons. Je woont wel zo hoog, hè. En dus Dan denk je dat je wel alles kunt. maar op hetzelfde moment jouw buren uh, uh, ze slapen nog buiten midden in de nacht en wanneer donder moeten ze rennen. En dat vind ik een heel spijtig uh, uh, geval. Met het verhaal van: oké, okay, wat moeten we dan met hen doen? Uh, maar aan de andere kant moeten we op een bepaalde manier wel de humanen erin behouden. Het feit van: ze zijn er en we moeten dan zien dat ze gewoon niet in een park slapen en wanneer donder dat ze moeten rennen. Over de multiculturaliteit. Um, ik, heb, al, ik ben daar niet echt uh, op tegen. Het is ook niet, dat ik, daar, ja, ik weet niet. Ik denk daar eigenlijk niet veel bij na. Ik zie gewoon elke persoon, welke cultuur of uh, geloof of wat die persoon ook heeft, zie ik gewoon als een persoon naast mij. Ik ben voor een beetje multiculturaliteit, maar ik vind dat nu al iets te veel is aan het worden. Ik vind dat we onze eigenheid we zijn aan het verliezen. Om nu te zeggen, ja we gaan onze vlag zo verdedigen en we zijn zo... Ja, Belg. Ik vind niet dat dat nog echt bestaat. Dat is allemaal zo gemixt. Dus dan vind ik dat zo moeilijk, omdat dan... Dan opzichte van mensen die naar hier komen, ja, maar je moet echt Belg worden. Maar wat is echt Belg? We zijn sowieso al helemaal gemixt. Je kunt dat niet, je kunt dat niet opleggen, sowieso al niet. Like blanke personen zien ze eerder als een individu, individu dan als zwarte mensen. Doe één zwarte persoon iets verkeerd, bijvoorbeeld, het zijn alle zwarte mensen. Doe één blanke persoon iets verkeerd, het is die blanke persoon die het verkeerd doet. Je wordt zo vaak, als je dat hoort op het nieuws, Um, wordt er altijd zo gepraat over een problematiek of een probleem of, of een crisis? Um, terwijl dat ik denk dat dat gewoon een volledige nieuwe generatie is: dat wij cadeau krijgen met superveel zin om dingen te doen. Door meer naar elkaar te luisteren en meer elkaar te helpen, zullen we een groot verandering veroorzaken. Er moet gewoon in verschillende klassen. Uh, van onze maatschappij meer uh, diversiteit vertegenwoordigen zijn. In uh, de CEO, uh, in de raden van bestuur, in uh, de directiecomité's, in onderwijs, uh, qua leerkrachten enzovoort. Dus het moet niet onmiddellijk enkel de media zijn die de slachtoffer is uh, of de dader is van het niet exposeren van diversiteit. Nee, uh, we merken dat het in meerdere klassen van onze maatschappij juist is. Dat is makkelijk iets op de grond gooien. Is fucked up ik, zeg maar. Dat is echt de waarheid. Dat gaat echt heel snel. Iedereen is zo van, ja, wat gaat dat veranderen als ik alleen vegetariër word? Of Wat gaat dat veranderen als ik alleen uh, stop met dingen te kopen bij de Maar Het wordt echt wel zo. Allemaal, alleen daar heb ik soms wel dat zo wat op ons wordt gelegd. Dat zo allemaal, is, jullie zijn de nieuwe generatie en ja, jullie moeten het allemaal ja. oplossen.